Als je bent ingelogd in Google, dan kun je via je Google account je wachtwoorden exporteren en of importeren. Dat doe je door beveiliging te klikken en onderaan op de wachtwoordmanager te klikken. Die zie je hier. Zodra dat scherm opent, kun je rechtsboven op het tandwieltje klikken. En vervolgens kun je hier, bij de vierde optie, het wachtwoord van je account, dus alle wachtwoorden die zijn opgeslagen, exporteren. Nou, om dat te doen vraagt je één keer te bevestigen je wachtwoord. En daarna zie je dat alles in een Excel-bestand wordt geëxporteerd. Je hebt dus een kopie van al je wachtwoorden. En via deze knop kun je die wachtwoorden weer importeren. Bijvoorbeeld op dit account, maar ook op een ander Google-account.